Yo, ik ben Adil. Hey, ik ben Lau. En we zijn er in de van Black. Black. Yeah. Of zijn we op FN Brussel ja. Op tak. Hey, we zijn op FN Brussel samen. Ja, op FN we zijn op tech van FN Brussel. Ja. Dit is de aankondiging, de officiële Officieel, aankondiging mannen. van de Black Day op FN Brussel, jongen. Sowieso. Happy Black Day. Ja, yeah, Blackity Black, joh. Peace. Peace.